Hoi, ik ben Jep. Ik ben het zwarte schaap van de kudde. Zie je mij? Ik ben dat schaap met de zonnebril. Mijn vriendjes en ik gaan op stap. We weten niet waarheen, maar onze herder weet het wel. De tocht duurt heel lang. Het is nacht en we zijn er nog niet. Maar dat is niet erg. We gaan lekker slapen in het gras.